welkom bij iedereen kan haken we gaan een zomerponcho maken um, van deze granny's en deze granny's heb ik al in een eerdere film uitgelegd uh, dus als je op uh, youtube kijkt naar iedereen kan haken en, uh, dan kom je deze tegen dan, uh, dit is met het uh, gele middenkantje roze wit Blauw, de zomerponcho. Je hebt dus nodig, dat zal ik even gaan uitleggen. Um, voor de graniën is al uitgelegd, maar je hebt nodig, want we gaan hem in een punt maken. Dus je hebt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. En dan leg je de graniën zo neer in een punt met 4 aan elkaar en dan kom je op en dan beginnen we weer opnieuw te tellen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 dan heb je dus 12 granny's nodig en we beginnen de poncho vanuit een punt dus de eerste leg je zo neer omdat deze dus midden voor is en dan leg je die als een driehoek neer en dan zet je er nog drie aan vast en links zet je er nog drie aan vast en nu gaan we deze afmaken zodat we verder kunnen met de poncho ik ga nu uitleggen hoe dat je de uh, granny's aan elkaar uh, haakt en dan beginnen we daarna met de poncho um, die haken we dus aan deze rand maar we gaan het stap voor stap doen we gaan het gewoon rustig aan doen nu zal ik nog uitleggen hoe je de granny's aan elkaar haakt en dan beginnen we met de zomerponcho. Um, we haken de granny's aan elkaar en dan leggen we de goede kanten op elkaar En je maakt een lus in je draad. En dan hou je ze goed voor je. Met die punten op elkaar en dan steek je je haaknaald in de grote opening. En dan pak je ook het achterste in de grote opening mee en je legt ze netjes, zeg maar dat de steken naar boven wijzen. En dan ga je je draad ophalen. En dan maak je er een vaste. Dan pak je van de eerste granny de eerste lus die je ziet van het veetje. Dus je moet echt even goed kijken van het veetje is de eerste lus. En van deze eerste stokje is het de laatste lus. En dan haal je ze door drie lussen. Eerste lusje. En van het tweede stokje weer het laatste lusje. En je haalt de naald door drie. De eerste lusje. Het laatste lusje. En je haalt de haaknaald door drie lusjes eerste lusje. Het is altijd even wennen. Je haalt je draad op. Door 3. Het eerste lusje. Het laatste lusje. Haaknaald. Door 3. Het eerste lusje. Het laatste. Draad ophalen. Als het te snel gaat dan zet je gewoon de video even stil. Hè? Want dan kan je zelf even goed kijken wat je aan het doen bent. lusje en het eerste lusje weer en je hebt natuurlijk tijd hè je moet gewoon zoveel mogelijk tot rust komen als je dit aan doen bent zodat het een uh, net resultaat geeft want je zit er natuurlijk als je de poncho helemaal klaar hebt Oh, wacht, nu ga ik te snel. Het laatste. Hier ga je insteken in die grote opening. Je haalt je draad op. En je haalt nog een keer je draad op. En dan wordt dit een vaste. En dan ben je al klaar met de granny aan elkaar haken. Dan knip ik de draad af. maar Wat ik kan zeggen was, je moet gewoon hier een rustig momentje voor vinden want wil je dit vlug vlug doen dan wordt het niet netjes en als je weer de goede kant van elkaar afhaalt dan is dit het resultaat en het is echt de mooiste methode vind ik zelf en als je nu voor kinderen een poncho gaat maken ja, dan kan je misschien wel met eh, drie granny's aan één kant. En nu hebben we vier granny's en dan uiteindelijk kom je op een vierkant uit. Zo kan je het ook in elkaar leggen. En als je ze allemaal aan elkaar hebt, dan zie ik je zo weer terug. Nu hebben we alle granny's aan elkaar gehaakt en alle draadjes afgewerkt. En dan kom je aan een vierkant. Dus vier granny's aan elke kant. En um, dit wordt dus de middenvoorlijn. En we gaan er nu een rand omheen haken. En ik heb gekozen voor de sessie, Want ik heb hem goedkoop aan kunnen komen bij de zeeman. En hier zit een beetje een glitter. Uh, ja pailletje in maar ja welke haaknaald hier staat op 3 3,5 maar ik probeer toch verder te gaan met haaknaald nummer 4 um, momenteel weet ik nog niet hoeveel bolletjes er gaan um, op het eind van de video um, zal ik proberen te zeggen Hoeveel bolletjes je nodig hebt, want het is altijd moeilijk te zeggen. Je weet nooit um, hoe vast of hoe los iemand haakt. Dus dan heb je meer of minder bolletjes nodig. En ja, hier zit maar 50 gram op en 98 meter. En als jij zegt van, nou, ik pak gewoon andere garen, dat kan. Dan heb je ook weer minder uh, of meer nodig. Maar goed, ik begin met deze Sissy-bolletjes zeeman en um, je zet nu dus een uh, opzetlus op haaknaald er doorheen en we beginnen um, aan een zijkant of in ieder geval in een opening en dan leg je het zo neer dat je de met de goede kant naar je toe en dan pak je hier gewoon een opening en daar haal je de draad op. En we zetten hem vast met een vaste. En in de volgende steek weer de draad ophalen en we zetten hem vast met een vaste. En zoals je denk ik al in de gaten hebt, we gaan nu een hele rij om deze rand, gaan we nu een hele rij vast maken. En je blijft wel de steken een beetje in de gaten houden. Hier staan er 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15 steken op. Dat je ook zorgt dat je 15 vaste hebt. Dus altijd controleren of je een steek op de voorgaande steek hebt gezet. Hmm en dan is dit het resultaat en insteken draad ophalen en een vaste draad ophalen en een vaste draad ophalen en door 2 insteken draad ophalen door omslaan door 2 insteken draad ophalen door 2 en dan zijn we nu bij zo'n hoekje aangekomen. En daar gaan we, ja dat moet ik even kijken hoor, hoeveel dat we er doen. 1, uh, ik zit er 2 in, want anders wordt het te strak. 2 in de opening. En dan gaan we naar de volgende opening. En dan gaan we ook twee vaste in zetten. En dan gaan we weer op elke steek. Een vaste, en hier ben ik bijvoorbeeld precies bij een aan- of een begintoer daar, probeer je zo netjes mogelijk die vaste in te zetten zodat je toch een egale rand krijgt hij mag niet gaan trekken als je gaat trekken moet je er een steekje bij zetten dus je zet gewoon op elke steek een vaste en in de hoeken zet je twee vaste en dan gaan we doorhaken. Ja, hier zijn we al bij de hoek. Dus dan gaan we even, kijk die punten, hier zet je 4 um, neer. Je zet hier 4 vaste neer. Dus je hebt nu in elke opening 2 gezet. En hier 2, maar omdat dit wordt de punt, zetten we hier 4 vaste in. Dus we gaan nog even door tot de hoek. En hier zetten we 4 vaste in. 1, 2, 3, 4, dus op de hoeken 4 en in de openingen 2 en dan weer in elke steek 1 vaste. klaar bent met de rand eromheen, dan uh, zie ik je weer terug en we zijn aangekomen op het einde van de toer, het einde van het vierkant en dan heb je als het goed is een hele mooie rand om alle krennys gemaakt je sluit de toer met een halve vaste je pakt nog een keer het kleurtje vanuit de granny, want het is wel mooi als dat terugkomt. En dan pak je het kleurtje vanuit de granny nog een keer op. En dan zetten we weer in elke vaste. Het begin is altijd even lastig hoor in elke vaste weer een vaste en goed even aan het draadje trekken en weer in elke vaste een vaste. En zo kan je helemaal doorgaan tot de hoek. En dan zie ik je daar weer terug. Dan zijn we nu aangekomen op de hoek. En daar zitten 1, 2, 3, 4 vaste in de voorgaande toer. En dan zetten we nu um, nog een vaste erbij. Dus dat we ook twee vaste hier op die hoek hebben. Maar dan zetten we er twee lossen tussen. En dan gaan we weer in elke vaste. Een vaste zetten, maar we maken even een opening in de hoek van twee lossen. Dus we zetten twee vaste, twee lossen, twee vaste in de hoek, en dan hebben we hier de opening van twee lossen. En dan gaan we weer verder. Dan maken we zo de hele toer af, en op de hoeken zet je dus twee vaste, twee lossen, twee vaste zie ik je zo weer terug. We zijn op het einde aangekomen. En we sluiten de toer met een halve vaste en dan knip je de draad af. Als het goed is heb je de witte nog laten hangen. En dan heb je dit mooie randje. Zo, ik zal even. Het golft een beetje, maar dat maakt niet uit. Straks gaan we toch aan de poncho beginnen en we gaan nu, omdat we dit randje klaar hebben, gaan we ook even de binnenrand maken. Dan zet ik even weer de camera neer. Dan pak ik een nieuw bolletje, want de witte van de andere kant laat ik hangen, want dat uh, wordt dadelijk uh, de poncho. en dan gaan we hier een lusje in maken Ik ga even een nieuw lusje maken want doordat hier een uh, glittertje in zit is het uh, soms wel eens dat het een beetje splijt maar op zich vond ik het net het randje nog wel te doen hoor. Maar een beginlusje vindt hij niet zo leuk. Maar goed, ik knip eventjes het straatje iets korter. En dan gaan we weer aan de goede kant. En we pakken gewoon een uh, opening. Hier zo. En we moeten wel de goede kant hebben. Dus ik draai even het werk. En dan pak je grote opening en dan haal je je draad weer op. En dan valt eigenlijk die draad vanzelf naar achteren en dan zet ik hem vast met een vaste. En hier zet ik ook weer twee vaste in de opening en in de volgende opening ook twee vaste. En dan weer op elke Voorgaande stokje. en vaste. En zo gaan we door tot de hoek. En dan zie ik je op de hoek weer terug. We zijn hier aangekomen op de hoek en we hebben hier nog een vaste gezet, dus we gaan nog hier insteken in deze opening en we pakken de draad weer op in de volgende opening van de andere granny. Dus daar pakken we de draad op, halen we hem door en dan zetten we hem vast met een vaste. en dan gaan we weer door met het volgende stokje en dan zetten we ook weer een vaste op dus op de hoeken gaan we de granny zeg maar weer verbinden met een vaste ik haak even door tot de volgende hoek en dan help ik je eventjes weer verder met hier op deze deze hoek en hier zet je nog elke steek een vaste hier twee vaste hier twee vaste en op de hoek zie ik je weer terug we zijn nu op de hoek aangekomen en in de grote opening heb je weer een vaste gezet en dan ga je nu weer een vaste of, uh, de draad ophalen in de grote lus en dan Zet je die ook vast met een vaste. Dan moet ik heel even kijken of ik het goed heb gedaan. Ja, klopt. Je zet hem vast met een vaste. En dan ga je weer in elke steek een vaste doen. Ik en hier zie je een draadje, maar dan gaan we daar ook wel weer wegstoppen. Zo maak je de hele toer af en dan zie ik je op het eind weer terug en dan gaan we weer het andere kleurtje aanhechten. We zijn nu op het einde van de toer aan de halskant van de poncho. En we sluiten de toer met een halve vaste. En dan pak je toch weer nog een lus van een ander kleurtje. Je mag ook zelf andere kleuren bedenken, maar ik vind het leuk als de kleur van de granny terugkomt. en je haalt hem even door de lus en dan ga je weer op elke steek een vaste zetten zodat je ja, dezelfde toer krijgt als de buitenrand alleen is dit nu de halsopening Ik even de witte draad af. Dan zijn we nu weer op de hoek. En omdat dit een binnenhoek is, gaan we deze overslaan. De middelste slaan we over en dan gaan we op de vaste, volgende, eerst volgende, zetten we weer een vaste. En zo doe je de binnenhoeken. Dan sla je de hoek in principe over en dan ga je met een vaste bij de volgende verder en dan krijg je een mooie hoek. Dus deze toer maak je zo helemaal af. Op de hoeken sla je dus de hoek over en dan ga je met de volgende steek ook een vaste. En als je op het eind van deze toer bent hier, dan hechten we hem af en dan gaan we aan de poncho beginnen. En dan zie ik je weer terug. We zijn nu op het einde van de halsopening van de zomerponcho. En deze sluiten we weer met een halve vaste. En we knippen de draad af. Dan zijn we met het bovenstuk helemaal klaar. Kijk, ik zal het even zo goed mogelijk gaan filmen. Je hebt dus mooie randen, hier kan je nog, dit is de halsopening en als je de poncho gaat maken dan draag je hem in een punt en we gaan nu met de eerste toer beginnen van de poncho en dan pak je weer de witte draad die je hier nog hebt laten aangelaten maar ik zou eerst eventjes alle draadjes gaan afwerken en dat ga ik nu ook doen en dan pakken we met de witte draad de eerste toer van de poncho en dan zie ik je zo weer terug we hebben nu de hele bovenkant uh, afgewerkt alle draadjes zijn weg en we hebben de witte laten hangen nu pak je weer de goede kant van het werk naar je toe en we steken gewoon in een in een um, opening van een, een steek we halen de draad op en we zetten drie lossen 2, 3. en we gaan nu in elke steek een stokje zetten dit is de eerste toer van de poncho en op de hoeken gaan we hier gaan we twee stokjes twee lossen twee stokjes in de opening zetten maar als we bij de hoek zijn dan zie ik je weer terug we zijn nu op de hoek en dan zetten we nog één stokje op de volgende voorgaande steek en dan op de hoek zetten we in de opening twee stokjes. Twee lossen. En met twee stokjes, en dan is dit de hoek en die loopt straks helemaal door iedere hoek ga je zo doen en nu ga je weer verder met op elke steek voorgaande steek een stokje en als we op het eind van de toer zijn dan zie ik je weer terug we zijn nu aan het einde van de toer van de stokjes Even de toer nog afmaken. Oh, eventjes. Is een beetje lastig. Maar we komen er. En we sluiten de toer hier bovenaan, maar ik pak altijd gewoon deze opening met een halve vaste, dan gaan we weer 3 lossen, en dan nou gaan we een, een losse een stokje doen, dus we pakken nog 1 losse en dan gaan we een stokje, en dan slaan we 1 stokje over, Lossen en we slaan een stokje over. En in het tweede stokje, ieder tweede stokje zetten we een stokje. Slaan we over, en dit wordt de tweede toer van de poncho. En als we op deze hoek weer zijn, dan zie ik je weer terug. We zijn nu op de hoek, en dan gaan we nog één lossen, en één stokje overslaan, en nog een stokje, en een lossen, en nu zijn we op de hoek, en dan gaan we twee stokjes weer inzetten in dezelfde opening. Weer twee lossen en dan weer twee stokjes. En dan hebben we de hoek weer gehad en dan één lossen. En dan slaan we weer, ja dan beginnen we hier met een stokje. Lossen en we slaan weer een stokje over. We pakken het tweede stokje. Als je ziet het garen splijt een beetje maar als je een beetje op gang bent dan uh, is er niks aan de hand nu ga ik te ver, ik moet eentje overslaan, een overslaan en een stokje Dit is toer 2. Ja, dit werken we nog later wel af. Toer 2 is dus een stokje een losse een stokje en een stokje overslaan en in de hoeken 2 stokjes. 2 lossen, 2 stokjes. En weer een stokje losse stokje losse. En op het eind van toer zie ik je weer terug. We zijn aangekomen op het einde van toer 2. Die sluiten we boven in de lus met een halve vaste. Dan weer drie lossen voor toer drie. En dan gaan we samen stokjes maken. Dus je slaat om, je steekt in de opening, je haalt je draad op, je doet ze door twee. Dan nog een keer omslaan, insteken, draad ophalen, weer door twee. En dan nog een keer door twee heb je 4 lussen op je haaknaald. Nog een keer draad omslaan en dan doe je ze alle 4 tegelijk. En dan nog 1 vaste. Dan kom je bij de volgende opening. Daar doe je weer 3 samengehaakte stokjes. Dus 1. Dus 2. 3 heb je weer 4 lussen op je haaknaald en dan gaan ze weer door alle 4 de lussen. En dan nog een vaste, halve vaste. Deze toel maak je helemaal met samengehaakte stokjes. Dus 1, 2, 3 4 Lussen op je haaknaald Door vier En weer een half stokje Of een halve vaste, sorry Dan weer Eén, twee, drie, en dan ga je weer door 4 lussen en een halve vaste en zo maak je deze hele toer af en dan zie ik je hier op de hoek zodat we weer even de hoeken samen kunnen maken en we zijn nu aangekomen op uh, met de samengehaakte stokjes toer dus de derde toer, toer. En dan zetten we even hier in dit laatste stokje een gewoon stokje. En in deze opening weer twee stokjes. Twee lossen. En weer twee stokjes, dus dan heb je weer die hoek. Dan gaan we even hier op de tweede stokje nog een stokje zetten, en dan nog een losse, en dan beginnen we weer met de samengehaakte stokjes zijn er drie in de opening totdat je weer 4 lussen op je haaknaald hebt en dan haal je die door alle 4 dan een vaste en nog een losse en dan ga je weer verder met deze toer dan komt het er zo uit te zien uh, wil je iets meer ruimte heb ik er nu um, nog een losse tussen gezet want anders komen ze iets te dicht op elkaar de samengehaakte stokjes dus het is een toer met samengehaakte stokjes een vaste een losse en dan weer samengehaakte stokjes, een vaste, een losse en dan weer samen, drie samengehaakte stokjes en dan zie ik je op het eind van de toer hier weer terug we zijn nu aangekomen op het einde van de toer van de samengehaakte stokjes Um, we moeten in deze opening nog één keer drie samengehaakte stokjes doen. 2, 3, dan heb je 4 op je lus, je trekt het door, je zet hem vast en je doet 1 losse nog. En die zetten we hier weer bovenin vast met een halve vaste. En dan gaan we nu weer met een ander kleurtje beginnen. En ik heb nog eh, drie bollen van deze zeegroene. Dan maak je een lus. En deze knip ik heel even af. Dan beginnen we met de zeegroene. Dat we met de zeegroene beginnen, zal ik even het resultaat laten zien. Dus ik leg even het werk plat en je hebt nu al een heel mooi vierkant, en dan straks wordt dit zo midden voor. En hier ga je nu met zeegroen beginnen. Um, ja, je mag aan deze kant weer beginnen. Dan, dan kan je deze draad mee haken. Dus we hebben al een lus op de draad gezet. We steken door, we halen de draad op. En we zetten hem vast met een halve vaste. Dan haal je je, je draad, die haak je nu mee. Dus die leg je aan de linkerkant van je werk. En je zet 3 losse op en die tellen mee als een stokje dus we gaan in deze opening gaan we weer samengehaakte stokjes maken dit is 1 dit is 2 3, dan heb je weer 4 lussen op je haaknaald, dan trek je die door je zet het vast met een halve vaste en je doet nog een losse. Dan neem je je draden mee en je gaat weer in de opening tussen de samengehaakte stokjes. Weer samengehaakte stokjes maken. Dus weer drie samengehaakte stokjes. En je doet je draad door 4. Je zet hem vast en nog een losse en je draadje neem je lekker mee tot je vier lusjes hebt en dan heb je drie samengehaakte stokjes je zet hem vast en een losse ik neem de draad nog één keer mee en dan knip ik hem af Kijk, en dan heb je de draad mooi meteen afgewerkt. Deze toer maak je helemaal af en de hoeken doe je hetzelfde als met deze voorgaande toer. En laat ik nog even zien hoe je dat doet. Je zorgt in ieder geval, kijk als je hier te ver af zit, dan zet je hier nog een stokje bij. Je zorgt in ieder geval dat je op de hoeken twee stokjes, twee losse, twee stokjes hebt en dat is op het einde van de toer als je deze klaar hebt dan zie ik je weer terug we zijn op het einde van de toer van de samengehaakte stokjes deze, deze toer sluiten we met een halve vaste dan weer drie lossen en dan gaan we in die grote lus hier een stokje zetten en we gaan in de opening een stokje zetten en weer in de lus even omslaan natuurlijk een stokje en weer in de grote opening een stokje en deze hele toer wordt een toer met stokjes Ik kan even laten zien waar je in moet steken, in deze steek. Omslaan, insteken, door 2, door 2 en dan weer in de gewone grote opening en dan weer een stokje in de grote lus. Zo maak je de hele toer af en als je met de toer klaar bent dan kan je deze sluiten hierboven met een halve vaste en dan ga je weer alles herhalen dan pak je deze toer van een stokje een losse, een stokje een losse en daarna pak je twee toeren met samengehaakte stokjes en zo ga je verder tot je een gewenste lengte bereikt hebt en je kan zelf de kleuren bepalen dus als je zegt ik wil een ander kleurtje of je hebt weinig wol of veel wol ergens van dan kan je mooi de wol mee opmaken um, dus het is een vier toeren stokjes een stokje lossen en twee toeren met de samengehaakte stokjes en dan ga je weer de toer herhalen met de stokjes en zo ga je verder met de poncho en ik zie je op het einde terug we zijn nu op het einde aangekomen van de zomer poncho en um, ik heb er nog een kleur uh, bij gehaald uh, ja ik ben zelf nog gek op roze en ik vond het heel mooi om er nog een band in te maken van roze en de laatste toer en het blijven gewoon de herhalingen stokjes een stokje lossen en samengehaakte stokjes en nog een toer samengehaakte stokjes en dan begin je weer opnieuw met de toer met stokjes en ik heb wat roze bijgehaald en uh, mixed cotton van de HEMA kan je gewoon bestellen op de site en de lichtroze dus die twee kleurtjes heb ik erbij gekocht en ik ben nu met de laatste toer bezig en de laatste toer houd ik aan stokjes want als je de stokjes gebruikt dan kan je daarna nog altijd nog een randje eraan zetten wat je wil En we zijn nu aangekomen op de laatste toer en de laatste toer houd ik uh, stokjes aan zodat je uh, altijd nog een andere rand eraan kan zetten maar je mag ook eindigen met een andere toer wat je zelf uh, leuk vindt en ik heb nog wat zoals je ziet roze rand erin gezet want ik ben zelf nogal gecharmeerd van roze en ik miste gewoon een kleurtje erin dus ik heb op het eind kijk hier begin je met de hier heb je de mooie granny's en dan heb je de toeren gewoon stokje Ik zal het even nog beter laten zien de toer met stokjes stokje lossen en een toer met samengehaakte stokjes en nog een toer samengehaakte stokjes en deze blijf je herhalen en welke kleur je ook gebruikt je blijft de toer stokjes stokje lossen en samengehaakte stokjes herhalen en ik ben dus aan het roze nog begonnen en uh, ja ik heb de mixed cotton kijk of ik het zo kan laten zien van de hema nog haalt en nog een leuke fuchsia kleur um, nu gaan we dus de laatste rand maken en de laatste rand is gewoon nog met stokjes en dan zijn we klaar met de onderkant van de poncho en dan beginnen we dadelijk Aan de halsopening en nu even het einde, en die sluiten we hierboven met een halve vaste en dan knip je de draad af. en je kan de draad ook af afhechten door elke keer de draad met je haaknaald op te halen en doorsteken en ophalen en doorsteken en ophalen en dan is die draad ook afgewerkt en dan ga ik nu even de camera optillen om te kijken of ik uh, het geheel kan laten zien Dit wordt dus de zomerponcho. Nou, ik zal nog een paar foto's maken om alles te laten zien. Maar we gaan nu beginnen aan de hals. Dus we leggen nu het werk recht voor je. En dan gaan we de hals nog een rand in maken. En dan pak ik nog eventjes de zeegroene. en dan ja je pakt gewoon een, een een steek op je haalt hem door En je zet hem vast met een vaste dan ga je drie lossen en dan zit je in elk stokje of in elke vaste een stokje dit ga je vervolgen tot de hoek, tot de hoek en dan zie ik je weer terug en we zijn aangekomen op de hoek en op de hoek zet je een half stokje dus je zet gewoon in elke steek een stokje en op de hoek zet je een half stokje En dat is door 3. en dan ga je weer in elke steek een stokje doen dus gewoon in elke steek een stokje en op de hoek hier op de hoek zet je een half stokje dat je de hoek behoudt En als je weer klaar bent op het eind van de toer dan zie ik je weer terug we zijn nu bijna op het einde van de toer en op de hoek hier zetten we nog een halve vaste en nog een vaste of een uh, gewone sorry een stokje en ik uh, vergis me dit is gewoon een half stokje de hoek een half stokje en dan sluiten we de toer en dan gaan we met een ander kleurtje verder Want het is ook mooi als je van de de kleur terug laat komen die je in de band onder hebt gezet dus onderin hebben we die mooie ja ik vind het mooi zal we het zo zeggen, een uh, roze rand, maar je kan alle kleurtjes gebruiken die je wil, hè? en dan ga je weer drie lossen, en nog een losse, omdat je nou dadelijk een stokje, een losse, een stokje doet, en je slaat één stokje over, dus weer een losse, je slaat 1 stokje over en weer een stokje. Je slaat eens losse over en weer een stokje. En zo gaan we de hele toer af. En um, ik uh, kom terug bij je als we bij deze hoek zijn weer. we zijn nu bij de hoek aangekomen en we hebben nog een stokje en een losse gedaan Dan slaan we een steek over en we hebben nog een stokje en dan is dit de hoek van het halve stokje en dan gaan we langs heen want we gaan gewoon nu bijna in het rond haken dus we zetten nog een losse en we slaan die hoek over en dan gaan we de steek naar de hoek pakken, dus je in principe sla je, ga je gewoon door met je patroon van een stokje losse, stokje losse en ook bij de hoeken. Dus eh, op het eind van de toer zie ik je weer terug, en we zijn nu aangekomen op het einde van de toer van de stokjes en de losse. en nog een losse en dan zetten we deze weer vast met een halve vaste en dan hebben we de hals zeg maar met stokjes en lossen nu klaar en nu gaan we met drie lossen de volgende toer en de volgende toer is drie halve stokjes en die haakjes samen ik zal het nog even rustiger doen hoor. door 2, insteken door 2, 2 halve stokjes door 2, 3 halve stokjes door 4 en nog een losse en nog een losse en dan krijg je deze maar die heb je al de hele poncho gemaakt dus die kan je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 sluiten de toer hier bovenin met een halve vaste we knippen de draad af en nu ga ik het even netjes neerleggen zodat je een beetje kan zien hoe de halsopening wordt en omdat het een poncho is, die valt ook zo even de camera tillen, dan kan ik het beter laten zien en nu ga je de kleurtjes pakken van de onderkant van de poncho, dus aan het roze ga je nog een, een toer eh, samengehaakte stokjes in de fuchsia dan een toer witte stokjes en dan ga je hem even passen om te kijken of die goed valt over je schouder eh, zeg jij mag hoger dan ga je gewoon nog verder met deze twee kleurtjes en dan eindig je met het zeegroen. en dan zie ik je op het einde weer terug we hebben nu de bovenkant uh, met uh, roze foxia, wit weer roze met stokjes en losse en samengehaakte stokjes gedaan En de laatste rand is um, met zeegroen. Uh, omdat de boord wel wijder uitviel, heb ik uh, om het uh, om de boord iets langzamer toe te laten of ja strakker toe te laten lopen heb ik in plaats van drie samengehaakte stokjes hier twee samengehaakte stokjes gehaakt en hierboven heb ik nog een gezellig wit randje aangehaakt met een hele andere soort wol dat is deze een, ja, gewoon een euro bol en aan de onderkant precies hetzelfde en die zal ik nu even voordoen je pakt dus weer de goede kant van het werk Je zet je haaknaald in een laatste stokje. Je haalt je draad op. Je haalt deze door twee lussen, dus een vaste. Dan zet je er drie lossen op. En in die eerste losse, daar zet je je haaknaald weer in. Je haalt hem op de lus. En je haalt nog een keer je haaknaald of je draad op en je haalt hem door twee en dan ga je dit weer iedere keer herhalen, je zet een vaste, drie losse doorhalen en nog een vaste, en zo maak je dit randje van de onderkant af en dan krijg je deze ja, bobbeltjesrand. En dit is dus het eindresultaat, want als je het afmaakt en je legt hem netjes voor je neer, dan is de poncho klaar en hij is echt heel leuk geworden door de leuke kleurtjes door het roze bij je hebt dus nodig ja um, een bolletje geel ik heb uh, vier bollen zeegroen gebruikt van de Hema en um, twee bollen lichtroze en één bol fuchsia en op het laatst voor het randje één uh, bol een eurobol en dan krijg je echt een heel gezellige leuke rand eronder je kan nog hierboven aan die hals hier um, kan je nog een um, koord doormaken, en het koord uh, laat je los, en dan komen daar flosjes aan. Ik wil iedereen bedanken voor het kijken, en ook de abonnees ben ik echt heel blij mee graag de volgende keer als je deze video leuk vindt duimpje omhoog en hieronder staat mijn foto daar kan je op klikken om te abonneren en uh, ik krijg je krijgt dan nog veel meer leuke haaksteken en ik zou zeggen tot de volgende video dankjewel